Ik weet toch boxfight. Please, please, want een boxfight lekker kan een beetje. Dit is boxfight. Ja, yeah, maar die bootfight doen Wat wil je? Waar komt het anders, want we spelen altijd Ga even kijken, hoor. Kom even zomers zo'n Basic zomer solo of F.A. Maar dat is solo, zeg maar. Oké. Kan jij chat lezen of die reageert? Ik moet even mijn telefoon pakken. <laughs> uh, kom in de map dan? Kan ik starten? Ja, ik ga even kijken. Het is gewoon een chat. Oké, okay, maar er heeft nog niemand gereden. Ja, ik ben er dan. Ja, ja. Ja, maar, ja. Oh, lekker. Ik heb een boel. Oh, lekker. Ik heb een boel. Nee, je moet enden. Waarom enden? Want ik ben er niet. Ik, ik, ik ben aan het spectaten. Bij mij ben je niet live. Oh, nu wel. Uh, ja, ik ben... Ja, genoeg. Ja, denk ik. Weet je hoe laat deze is? Huh? Oh. Ja, ja. Ik ben geshut, ik heb hard poen. Oh, één kijk. Dat ben ik, hè? Oh. Ja, tuurlijk. Ik val hierbij aan boord. Voorzitter, ik ben ik. zo. van zo slecht! Ik nee, Ik haat gewoon. Eh, die deur nu nog uitzetten. Uit, ik, niet... wow. ik heb het gedaan! Oh nee. Ga. Ga. Ga. ik nog maar. Ik ga het daar moeten de doen. Als ik een mens kan, moet je opbouwen. Want ik kan ook pompen. Ja, oké, okay, ik, ik ga wel. dat. Ja, God. Ik ga wel. Ik ga het. Ik weet niet, hoe kan je hier beter wachten? Wacht? Ik ga een beetje leren. Wat moet je doen? Kijk, wacht, wacht, wacht, 8 wacht, Ah, ik ga beneden. Je gaat naar Nee. Hoezo ben ik? Ik wil niet eens winnen, maar ik win. Je hebt één bot in deze bad. Ja. Wacht welke orotje hè? Welke orotje Blauw. Ik had de groen. Bum, bum. Kijk, pre-fire hè. Pre-fire, pre-fire. Ga naar. ga naar cirkel. <tie> Ik ben niet grappig! Ik ben zo, hè. Ja, Oké, okay, je bent dood. Ik zweer, je bent dood. Je bent zo dood als een garnaal. Ik ben in deze auto. Ik weet zeker dat je niet morgens dood bent. Nee, dat ik niet dood, Ben. WTF wat de fuck doe ik? Ja Je bent dood Nee nee nee ik heb iets met mijn uh, tv gedaan Ja ik ben dood Hoe oh, ben ik dood? Oh ja jij kijkt naar mijn stream, weer. weet wat je je Oh nee ik kijk niet, ik weet keek... ik het niet eens Maar nu ga ik wel kijken, thanks he Nee Je dat niet zo zeggen? Oké okay, ik zei niks hè? Maar ik heb die dagen niet gespeeld controle. Ik heb echt weten al. Jooi oh, dit! Ik mag even, even innemen toch? Kijk hoe snijpet. Ik heb schijt. Uh, had jij echt the peepers en. Nee, Porsche. Die zijn ook goed. Peeper had ik ook. Ik heb... Oh, jij bent dood. Ik heb... Uh, ik, heb... ik ben kapot gegeven. Ik heb je leven gered. Ja. J jij kan doodvallen. Ja. Ja hoekor. Ja maar ik bouw het voor mezelf. En ook ja. voor jou. Nee, voetbloed. Ja goed. Ik heb een goed. Ik ben helemaal onder, ik ben helemaal onder. Ik heb. welke groep heb Eh, 83. Oké, even kijken. Oh shit man. De ja, je de. bent dood. Niet dood. Ga op hier gelijk naar beneden. Campen beneden. Ik is echt goed, jij daar leert wat je moet je dat is? Skrum, skrum, skrum, skrum, s krum, s krum, s Kom gewoon. Nee, je gaat dat toch niet Je was 1 HP, hè? <laughs> oh, die is niet ik hit jou al 180 of zo. Ja, jij was 11 HP. Jij was 11 HP. Ik ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben. Oh, we hebben dood. Ik, ja, ga ik ga nu 200 zitten! Nee. Je gaat nu 200 hitten. Ik hiten. heb ik niet een schot klanten. ik wel.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 Ja toch weg! Nee, ik heb één boot! Ja dat zie ik. In deze map wel, ja. Als ik je nu nog kan inhouden. Dan... Ja laat maar, ik heb een schets die ik hoorde Wil je wisselen? Nee. Oh maar die is gewoon goed hoor. Nee maar die is een groen. Nog steeds. No, je hebt 1 HP. Ik ben pickaxen, ik zweer hè. Ik, ik wil even pickaksen. Jij Dat was 1 okay. HP. Ja, ik weet het. 11 HP. Maar ik wil. ik wil. Ka fucking kokosnoten man. Ah, ik heb zo'n slecht. Ik heb blauwe mixjes. Ik weet niet wat the... ik wil yeah. echt nou. Jij bent dood, ik heb een stinkboel. en uh, een harde jack. En een goede als je dit Holy fuck! Ik heb je naar beneden bij mij. Nee, dit kan niet, dit kan niet. Ik dan moet even kijken, ik moet even dan kijken. Dan een ja! <tast> Dat is echt kapot, goeie, weet je waarom? Jij wou zeg maar, doorlopen. Maar ik maar ik had je naar midden. Mm -hmm. Jij bent dood, hè? Nu, hè? Ah ja, nee, nee, nee. Oh, ik heb dit. Ik doe nu 126. Het antwoord is IR. E e <laughs> ja, maar één man. Ja, ik heb het Oeh. Oeh la la. Ik ga kapot snel bouwen. Ik ook. Heb, heb je het ook? Ja, okay. Hoe ben je? Ik ben naar beneden. Maar eigenlijk weet je, hoe goed ben je? Uh, ik heb geheeld, ik ben nu onder. Ik ben bang dat ik ben bang dat je naar beneden doe. Je mag naar beneden zitten. wauw. Je mag niet naar beneden zitten. Ah, shit. Tuurlijk. Ik mag niet naar binnen neemt Wat ik wel te... dood? Ja, ik nee. val dood, want jij hebt floppers en dan ga je daar van boven stormen. Holden. Nee, ik wil op einde zeg maar, vanaf springen en dan jou killen. Ja, ja. Echt. Hé, hé. juffrouw. Hola, je hebt Oh, Je Ik niet. Ik niet. En niet op 30, heb ik een app. Je bent om 6 begonnen. Ik begin zeggen weer. Ik ben niet planten.